De Snellauncher. De Snellauncher laat jouw favoriete apps zien die standaard op dit scherm aanwezig zijn. Je kunt ze zelf kiezen. Klik er even eentje aan. Het kruisje. Je haalt hem weg. Je kiest een andere. Die wordt erbij gezet en hij staat weer vast. Daarnaast biedt het een klok met een stopwatchfunctie. Lekker handig. Even de tijd starten en hij maakt geluid. Als die klaar is.